Oh, oh. oh, sorry. Goedemiddag. Middag. Ik had hier een uh, afspraak. Is dit uh, het... Uh... BTR A12? Klopt, ja. Veel goede verhalen over gehoord. Dat snap ik. Zelf werk ik hier al jaren. Een meer centrale ledding vind je niet. De A12, de A30, Randstad, Duitsland. Allemaal veel dichterbij dan iedereen denkt. Wat zit hier eigenlijk allemaal? Beetje netwerken is altijd handig, toch? Je vindt hier alles joh. IT. Hé, hey, wat is dit nou? Een bloemenveiling. Wat leuk. En zelfs oh, op. Maatwerk zwembaden. Noem maar op. Hé, hey, en ik heb gehoord dat ze een goedlopende parkmanagementorganisatie hebben. Ja, tuurlijk. Hé, hey, en wat is dit dan allemaal? Shh. Om dat allemaal te beschermen, is het hele terrein collectief beveiligd. Kijk uit! Hey, en wordt hier dan ook een beetje gedacht aan de, de toekomst? Uh... Wow! <laughs> Duurzaamheid is hier verrassend oh. concreet! Heftig. Ja. We hebben meer dan 12.000 studenten in de regio. We krijgen in 2021 een heel nieuw station. En in 2017 opent al het eerste deel van het World Food Center. Nou, klinkt goed. En nu? Waar gaan we nu heen? Zeg het maar. Het Nationale Park, de Hoge Veluwe, Krullen -Müller. Is het ver? Nou joh, het is hier om de hoek. Hé, hey, wat vind je trouwens van mijn vleugels? Ik had ze al gezien, ze glimmen mooi. Ja, ze zijn nieuw. Ja. Hé, hey, en die stippen van jou dan, hoe kom je eraan? Heb ik gewoon geleest. Dat meen je niet. Waarom zit het dan met de bijtelling? Een aantal stippen is de bijtelling.